Iemand die ook een carrière switch aan het maken is, is Stefan Wouters. Welkom, Stefan. Dankjewel. Wat leuk dat je mee wilt doen. En mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom wil je meedoen aan dit uh, item? Nou, omdat ik heel enthousiast ben over het project uh, wat loopt via mijn werkgever. Om uh, in een, ja, een verkorte opleiding te doen uh, en daarin mijn diploma te halen. Oh, knap. Want wat houdt jouw carrière switch? Nou, ik ben uh, vanuit uh, verschillende commerciële functies en het laatste reclamewereld, heb ik de naar de zorg. Dat is niet niks. Hoe is het zo gekomen? Uh, het heeft altijd al in me gezeten. En uh, ja, ze vonden me ook veel te lief voor de verzekeringen. Te lief? Ja, en uh, ja, het, het moet in je zitten. En uh, ik heb een, uh, een oriëntatiebaan gedaan van tevoren, om te kijken of het wel iets voor mij was. Nou, binnen een week wist ik het. Oh, dus, ik zit op mijn plek. Ja, ja. ja, dus de aanleiding is duidelijk. Wat was jouw eerste stap om uh, de overstap naar de zorg te maken? Uh, de eerste stap? Nou, um, praten met vrienden. Van, ik zit niet lekker in mijn vel, uh, de werkgever waar ik nu werk. Uh, iedereen zegt tegen mij, je moet te zorgen. Van, uh, ook het ja, de type, de type wat ik ben en uh, ja, dat blijkt niet. Oké. Okay. Ja, ja. Maar dat zal niet zonder slag of stoot zijn gegaan? Hm. Nee, het is uh, een vriendin van mij die geeft uh, yogalessen en een teamleider van mijn werkgever. Hm. Die had uh, yogalessen bij haar en uh, via haar heb ik het eerste contact gelegd. Dus de, de, de, de situatie, mijn privésituatie, die geeft wel openingen daarvoor. Ja. ja ik... Oké. Okay. En toen jij uh, die zijinstroomorganisatie benaderde voor de zorg, ja. uh, wat gebeurde er toen? Wat... Uh, vers verschillende informatieavonden. Die hebben we heel kort geschakeld. Dat vond ik ook wel heel prettig. En uh, uh, uh, ja, eigenlijk binnen een paar weken uh, ja, begon ik met de studie. Wauw. Ja. En hoe is het om weer te studeren? Heel erg leuk. Ja, ja, ja, het is een combinatie van, van werk en leren. En uh, we zitten in een klasje van, met, met 13 mannen. Of uh, 13 man, ik ben, oh, de, enige, ja, ik ben ja, de enige man. De enige man, ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh, ja, het is 12 vrouwen. Maar ja. eerst verkocht je verzekeringen ja. en nu ja, dan ben je ja. bezig met mensen verzorgen? Nou, dan, uh, ik, ik was meer de verzorgende adviseur. Oké. Okay. Dus uh, de financiële zorg. Mm -hmm. Dus ik koos niet voor het grote geld, maar nee. ik koos voor. Aandacht. Ja, aandacht voor de mensen. Ja, en dat doe ik nu iedere dag, dus uh, ja. En welke investeringen heb je allemaal moeten doen om dit uh, voor elkaar te krijgen? Nou, Eigenlijk geen investering. Nee, zo nee. makkelijk gaat het. Ja, ik, uh, ik ga ook niet meer naar mijn werk. Ik mag, ik mag voor de mensen zorgen. Ja, en dat geeft gewoon een heel voldaan gevoel. Ja. Ja. Ik heb begrepen dat de aanleiding best wel, want we hebben elkaar van tevoren ook een beetje gesproken. Ja. was best wel veel impact op jouw leven. Klopt, ja. En uh, ja. de kijkers die hier de webinar volgen, uh, ...hebben soms ook een soort gelijk verhalen. Ja, ja, ja, ja. Um, Wat zou je hen willen zeggen als je helemaal in de shit zit? Ja, je, gaat heel, uh, je komt heel gauw in een spiraal terecht. Want uh, mijn uh, laatste werkgever had gezegd van nou, uh, het contract uh, wordt niet uh, verlengd. Nou, toen dacht ik nou, dan ga ik de WW in. En tijdens de WW ga ik uh, uh, beginnen met mijn studie, de zorg. Nou, ik miste net één dag. Oh, en dus toen ik, geen Ik dus. geen WW. Nee, dus, uh, en twee dagen later belt een andere opdrachtgever uh, ja, waar ik van tevoren voor heb gewerkt of ik zeven maanden voor wou werken. Nou, was het probleem van de WB op, uh, opgelost ja, en toen kwam ik eigenlijk zo in, met, uh, of in gesprek met mijn vriendin van hey, in de zorg. En toen is dat contract geëindigd en toen ben ik eigenlijk meteen de zorg ingegaan. Mooi. Ja. Welke talenten kun je nou nog beter benutten dan in je vorige carrière? het echt omgaan met mensen, het echt zorgen, het, uh, uh, ja, wat in het leven te doet, als het ware. Niemand houden commerciële targets halen, uh, maar ja, het er voor de mensen zijn, ja. luisterend oor, uh, helpen bij de revalidatie, ja en dat maakt het zo leuk. Ja, als ik jouw verhaal zo beluister, is dit een prachtig voorbeeld van dat je meerdere talenten in, ook in een andere baan mee kan nemen naar een nieuwe baan. Ja, zeker. En dat het ja. goed is om eens na te denken, ja, wat heb ik allemaal in huis wat ik ook in een andere job uh, kan gebruiken. Ja, en vooral, waar word ik gelukkig van? Ja. Dat, ja. dat dit voor mij ook van, uh, ja, ik, ik heb voor het geluk gekozen. Voor mezelf, voor die rust en uh, ja, daar voel ik me ja, heel erg prettig bij. Oké, okay. ja. nou, lijkt me een prachtige afsluiter. Dank je wel, ja. Stefan, voor okay. het mooie verhaal. graag gedaan. Leuk dat ik mijn kant van het verhaal kan vertellen. Voor mij is het belangrijk om verhalen uit de praktijk te horen. Dat maakt het voor mij nog meer inzichtelijk. Dus dat was voor mij zeker de reden om hier een steentje aan bij te dragen. De switch die ik ga maken is van de Rabobank naar het onderwijs. De reden dat ik de switch maak van de Rabobank... Naar het onderwijs heeft vooral te maken met de energie die het me geeft. Ik merkte dat ik het werk wat ik deed leuk vond, maar er geen energie meer van kreeg en ik ben daar toen over na gaan denken. Toen ben ik gaan investeren in mezelf. En dat heb ik gedaan door onder andere al mensen om me heen te vragen wat ze mij zouden zien doen wanneer ze niet aan de Rabobank zouden denken. Ook ben ik me gaan inlezen op het internet in verschillende opleidingen en daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het ontwikkelbudget en een loopbaancoach in de arm genomen, wat in dit geval Ivy carrier is geweest. Eigenlijk zou ik alleen willen zeggen, volg je hart en durf die stap te zetten. En natuurlijk is het al niet even makkelijk. Voor mij als jonge moeder met twee kinderen van drie en vijf jaar, mijn werk ernaast, mijn gezin, mijn privéleven, is het echt wel eens aanpoten en ga ik ook zeker de komende periode best nog wel eens tegen dingen aanlopen en misschien wel eens denken van, hoe ga ik het doen? Maar ik weet zeker dat het me gaat lukken. De energie die het je geeft is echt gewoon, gewoon onbeschrijfelijk. Het is gewoon hartstikke leuk om mee bezig te zijn. En het feit dat ik open kaart heb gespeeld met de Rabobank. Heeft ook gemaakt dat zij ervoor gezorgd hebben dat ik het eerste jaar nu mijn eh, jongste zoontje nog niet op school is, wat minder ben, kan gaan werken. Ik koop wat uren extra en dat allemaal in overleg, terwijl zij gewoon bijstaan in het feit dat ik een andere keuze ga maken. Ik ga me nu in de periode dat ik mijn studievolg nog volle bak inzetten bij de Rabobank, wat ik nu nog met meer plezier deed als dat ik toen ik niet helemaal lekker functioneerde, want dat doe je niet als je niet op je plek zit, maar daar kom je nu pas achter. Dus zet die stap en heel veel succes.